Mirjam vlogt wel, kijkers. Ik ben Mirjam. De... En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Oh, goedemorgen. Ik ben weer aan het wandelen, zoals je kan zien. Dus ik probeer wat leuke beelden te maken. Maar ja, het zonnetje schijnt niet. Het is een beetje somber weer. goed, uh, ik probeer wat mooie foto's te maken. En, uh, ja. Leuk, dacht ik zo. Ik If I wrote you a poem. If I posted a I'm Told you. Nou, het zit me niet mee. Het begint ook een beetje te regenen. Maar ik moet even goed opletten waar ik loop. Anders ligt beneden. Ja, het is wel heel mooi. Ik heb maar beperkte middelen bij me, want dit was weer een spontane actie. Maar goed, we hebben het leuk. Ik zie weer mooie dingen. Ik ben weer in beweging. Genieten. Ik hoop dat we nog een beetje zon zien. weer terug het is koud is het is nat en ziet er allemaal zonder de zon een beetje treurig uit um, als jullie dit kijken ben ik dus bij Your stage uh, ik hoop dat jullie deze video toch leuk vonden Geef je een duimpje omhoog abonneer op mijn kanaal druk de knop te drukken hieronder en dan zie ik jullie graag de volgende video toedels